Prima, komt dat van... dus het is echt een groepsdynamiek ja. die heel ja. sterk bepaalt. Ja. En als je het gewoon over jezelf hebt, natuurlijk over de leuke Perso dingen, als het ah. maar nergens over gaat. Zeg maar. <laughs>